Alle mensen, leuk jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is GTA5 LSPD voor een En vandaag ga ik op pad met de ambu zoals velen van jullie eigenlijk aanvroegen de afgelopen dagen. Um, ja, want in mijn comments zag ik alleen maar ambu. Of mensen in ieder geval die reageerden op oude ambulance video's en die vroegen kun je niet nog een keer met de ambulance? Dus ja, mm, jullie vragen, ik draai. Um, of zoiets. U vraagt, wij draaien. Ja, zo ging die. Uh, ja, dit is de T6 en je houdt ervan of je vindt een verschrikkeling, maar ik hou er wel van. Hij is gemaakt door Animods, hij is nog niet te downloaden. Ik weet niet of dat nog komt. Ik moet ook zeggen, zit er eigenlijk wel glas in. Op, nee hè. Er zit niet in. Ja, toch wel. Het reflecteert. Uh, het is het is moeilijk. Ja, er zit wel glas op. Het is moeilijk te zien, misschien kan dat glas, maar het is nog een work in progress. Dat zeg, zeg ik er alvast bij. Je kan dat glas nog ietsje duidelijker worden gemaakt. Ook zo achter. Um, ja van de achterkant denk je echt van jezus wat lelijk, maar als je dan weer van de zijkant, en dat is niet omdat hij zo gemaakt is, maar omdat hij gewoon zo uitziet. Als je van de zijkant kijkt denk je ja, het is, het is een mel. En van de voorkant ja, ik vind hem ook wel cool. leuk. Dus ik hou ervan, we hebben in ieder geval de eerste melding. het is een A1 melding, dus daar gaan we ook direct op af. Um, er zit een, een, een Audi sirene op. Uh, en een, een lekker motorgeluidje zoals jullie hoorden. Te veel, ik wil God, lekker gaan. knipperlichtjes bovenin. Daar zo. Daar zo. Daar zo. Het is nog vroeg. De dag is net begonnen. De dienst is dus ook net begonnen. Ik denk dat we er niet te veel de dus sirene aanzetten als ze niet hoeft. We zijn er al bijna te plaatsen. Zou het hier ergens moeten zijn? Zo, ah Wat doen we dan? Hè? Ja. Dit klopt niet. Dit is heel raar. Zou een reanimatie zijn ofzo? Maar dan nog, waarom hebben die ineens zo'n rare uniformen? Dan gaan we even kijken. Dag gelukkig. Allemaal onze ren niet hè, Goeiedag. Als je rent dan raak je... Wat is dit? Waarom hebben die die uniformen? Dat slaat helemaal nergens op je. Ja. Dag heer. Nou we gaan eens kijken, we hebben op de T gedrukt, een tango en we gaan kijken wat we allemaal gaan aantreffen. Als hij kan opstaan dan mag hij ook gaan opstaan, dat gaat hij ook doen. En jij gaat weg. Ik weet niet wie je bent, maar weg weet jij. Hij lijkt beschoten. Uh, even kijken. Ja, dus hij heeft uh, wat knuizingen. Um, hij heeft moeite met ademhalen, hij heeft meerdere steekwonden, diepe steekwonden, of in ieder geval wonden. Um, we gaan hem ja, medicatie geven. In ieder geval, uh, We kunnen geen zuurstof toedienen, zorg ik samen We gaan hem dan wel zuurstof, gewone medicatie toedienen per medicatie. En dan gaan we dat in ieder geval opgelost hebben. En dan gaan we hem toch maar even meenemen naar het ziekenhuis. Dus kom nu maar dat die diepe wonden en moeite met ademhalen kan Klaplong zijn bijvoorbeeld hè. Hij heeft steekwonden misschien in zijn borstkast, zit overop, oké zo in zijn, uh, in zijn long ja dan heb je moeite met ademhalen inderdaad <coughs> dus we gaan hem meenemen in de ambulance. ik weet nog niet of hij kan instappen hij zit, denk ik, hè. Ja. ja, ik vind een A2 waardig. Hij kon nog zelf lopen. Ja, nu, kunnen elke, nu kan elke patiënt met deze mod uiteindelijk zelf lopen. Dus staan niet van. Maar we hebben de wonden kunnen... kunnen ja, niet genezen, verbinden, verzorgen. En um, daarbij uh, hoeven we nu eigenlijk... Uh, met wat zuurstof hem alleen nog naar het ziekenhuis te brengen om daar verder te bekijken. Het is niet een kwestie van leven of dood, hij is niet binnen vijf seconden dood. Zo meneer, ik ben aangekomen bij het mooiste ziekenhuis wat we hebben in deze stad. Zoals je ziet, mooi, prachtig. Is hem dat? Oh nee, dit is hem. Adios amigo. We gaan er als we niet een melding krijgen. East unit? We have <coughs> die moest je niet aannemen, dat weet ik nog. Want uh, toen crash je die altijd dus dat gaan we dan ook niet doen. Dan mag je een andere ambulance aannemen. We'll nee, maar mag best doorrijden hoor. En zo'n T6, terwijl Volkswagen Transporter, die kan best wel lekker rijden. Los We have on Lincoln, 18. Code 3. Een melding all Een melding uh... oh, ja, van een ambulance die is verongelukt. Nee, van een uh, persoon die brandwonden heeft die zich geen verbranden ergens aan kan mijn brand zijn dat is mij onbekend kijk in de buurt van het ziekenhuis bij het tankstation weliswaar de brand was ook wat te plaatsen Had ik al gezegd dat deze ambitrance van Animals is. Ja, vast wel. En die T die TS ook, die spuit. Uh, echter crasht mijn game, zoals jullie zagen. Ik kom niet door Tangoud Spijter. Ik moet wel een microfoon aanzetten, handig. Zoals ik net wilde wel eens vertellen, of zoals jullie eigenlijk gewoon hoorden. Um, ja die die uh, T6, ik ben dat helemaal vergeten. Ik, ik vergeet wel eens wat ik zeg. Uh, die is in ieder geval van Animods, maar dat had ik geloof ik, ja, dat heb ik niet zeker al drie keer denk ik gezegd. En de TS die jullie even kort zagen, het is van de de duur, is ook van animots. Uh, zowel deze als de TS zijn niet openbaar te krijgen. De TS kun je bij hem kopen. En deze ook, uh, op zijn Discord. Link in de beschrijving, beschrijving, als ik dat niet vergeet. In area we've got in Beach. We gaan door naar de volgende. Del. Perro. Beach. Een collega van de politie die gewond is. Ah, een denk ik. Nou, we moeten hem iets sneller maken. Want zijn T6, wat ik, al, wat ik ook al zei, die rijden lekker. In het echt. Die kunnen wel wat. Um, dus ja, om hem nou met een hele langzame handling te laten. Dat is bijna een aanruiding met die auto. Dat is ook weer zo'n zonde. Ja tuurlijk en daar zit ook zo'n toetertje op die hebben ze het echt ook Schappig. goed gezien van de grijze auto hier Ik heb het gevoel niet op de pier is, maar weer eronder. Maar ja, we gaan het zien. Nou oh, toch wel echt. Echt gelijk. Ik hoop dat het veilig is voor ons. ze wel krijgen we hier te maken met een gekje die hem net heeft neergeschoten en hier nog om het hoekje staat en komen wij hier te plaatsen we gaan hem meemaken eens spieken. wat hebben we we hebben <coughs> een derde graad brandwonden een gebroken arm en een vertigo en wat was er is dat een Duizeligheid, ja dat klopt inderdaad. Uh, Draaiduizeligheid wordt dat opgeschreven. Ik heb het even heel snel gegoogeld, want ik, uh, ik ken het woord wel ergens van, maar we gebruiken het hier in Nederland, ik in ieder geval niet, heel vaak. Um, maar ik ken het van deze mot, daar wordt het vaker. Het is echt typisch Amerikaans, Engels, tot het dus vaker in GTA bij mij alles voorgekomen. We gaan hem uh, in ieder geval uh, medicatie geven, pijnmedicatie. We kunnen niet verdere treatment doen. Hè. Um, dus we gaan hem daarna naar het ziekenhuis uh, vervoeren. We doen officieel nog een spalk om die armen we verbinden. Of in ieder geval we verzorgen die brandwonden. We koelen die. Niet te warm, niet te koud natuurlijk. Uh, nu nemen we hem gewoon mee naar het ziekenhuis. Uh, we kunnen namelijk niet meer doen dan dat. Maar er gaat natuurlijk wel nog wat, wat verder qua verzorging aan voorbij dan alleen medicatie geven. Maar ja, dat doet de ambulance in het echt sowieso wel meer dan alleen medicatie geven. Gezien zijn ernstige brandwonden die hij blijkbaar dus heeft opgelopen, en wat had hij nog, duizeligheid, dus verminderd bewustzijn misschien zelfs wel, uh, gaan wij A1 rijden naar het ziekenhuis. Wat ik vaker zeg en ik zeg het nu gewoon wederom, naar een melding rijden we natuurlijk helemaal anders dan van een melding, zeker als je een patiënt achterin hebt zitten. soepeltjes door het verkeer heen en als je wel eens filmpjes hebt gezien van de rijtrainingen van ambulance misschien Ambu Channel toen er nog bestond uh, of rijtraining van de politie ook hè, of van de brandweer um, de winst ligt niet vaak in het snelrijden maar in het niet hoeven remmen of in ieder geval het niet hoeven stoppen voor de verkeerslichten dus kijk je kan hier gewoon soepeltjes doorrijden die blauwe auto die heeft genoeg tijd nu om mij te reageren. Die remt. Ik hoef niet met volle snelheid erop af te rijden. Hier ook. snelheid gaat eraf. We gaan rechts ervoor bij. Daar is de vrije baan met de minste auto's. oftewel nul auto's. Zo keurig jongen. Zo doen we dat. Voor mij. Die bussen gaan natuurlijk perfect stoppen voor mij. Dat is helemaal keurig. Niet dus. Dankjewel. Nou hier naar Rechts. Hier maar, ik hoef niet meer piepende bandjes uh, hier doorheen te gaan en gaan dan links langs. Want dat is niet fijn voor zo'n patiënt of voor een verpleegkundige achterin. Nou ja, maar lekker soepeltjes. voetgangers en dan aankomst ziekenhuis daar staat nog een ambu en die hebben jullie ook nog niet gezien jawel die hebben we trouwens wel gezien denk ik die is ook van limburg noord ambulancezorg limburg noord en dat is de 105 en dat is een notaris en die is ook wel dik die gaan we binnenkort ook gebruiken dag heer ik wil nog even hier langs Dank u kan open die deur kan ook open, maar je ziet Interieurtje is er niet af, maar ja, ja, beter interieur dan sommige ambus al dus uh, nee, shout-out naar Enno en uh, zijn crew die vast en zeker bezig zijn met deze om die melding, dat net ook, toen ging die niet helemaal goed we nemen nu aan, we hebben toch genoeg keuze qua meldingen dus we gaan nu lekker retour welke mod is voor de mensen die het niet weten dus lsbd of armen is het voor de politie ja zeker maar je hebt ook agency callers en doe je op control end als je het hebt en dan kun je hier paramedic aan uh, klikken en dan uh, zet je meldingen op niet beschikbaar onderaan ik sta dus available for calls no dus ik ben niet beschikbaar voor politiemeldingen. Als ik nu Yes open. Dan krijg ik weer ineens. Um, allemaal politiemeldingen ook. Maar nu dus voor No. En dan. Uh, dan uh, krijg je dus alleen al mijn meldingen. Maar je krijgt natuurlijk ook. Mensen zoals deze oude hier. Die iets heeft gedaan. Ik weet niet wat. Het maakt niks uit. Want dan zijn we nu niet voor dronken rijden. Uh, je kunt mensen dus ook een stopteken geven. Hè? Dat kan allemaal. Maar we zijn dus nu puur ambu. Als iemand niet met mij mee wil naar het ziekenhuis, dan hou ik hem gewoon aan hier, ja, onder dwang. Dus melding ongeveer, ja, iemand die ambulance nodig had. Plong, zwart oog, wel een blauw oog denk ik, kleine sneetjes, Springt enkel, een omgeklapte enkel, um. eindconclusie die is in elkaar getimmerd, kan er niks anders van maken. Dus we gaan hem weer uh, wat uh, comfortabele medicatie en treatment geven, weet ik veel wat we allemaal geven, in ieder geval tot hij uh, zich wat beter voelt en dan moeten we hem even naar het ziekenhuis uh, gaan brengen. Zij mag met mij mee gaan. Hij gaat achterin. En zoals jullie allemaal wel kunnen raden, welke urgentie wij dus met deze meneer naar het ziekenhuis gaan, dat is natuurlijk een A vraagteken voor jullie. Ja, jullie kunnen dus wel een comment zetten, maar dat zou wel heel makkelijk zijn, want jullie gaan het nu zien hoe we er naartoe rijden. Dat is natuurlijk een A2. Ik zie echt geen indicatie om deze meneer met een klaplong en een beetje verbondingjes naar uh, A1 naar het ziekenhuis te brengen. Dat gaan we ook niet doen, dus het kan wel even een ritje zijn, Ze dus moeten natuurlijk met het verkeer mee gaan rijden, dan hebben we gelukkig wel hier alvast groen, we gaan trouwens rechtdoor, je hoeft natuurlijk nooit echt de route aan te houden die de meldkamer je geeft, want dit is een route die automatisch door de meldkamer doorin wordt gezet, ook in het uh, echt, juist in het echt. Zoals dus je ziet, ik denk waar we nu dus naartoe rijden en hoe we nu rijden, dat was het drie keer zo snel als waar we eigenlijk naartoe zouden moeten rijden. Uiteindelijk komt het op hetzelfde neer en dan dus dat je bij het ziekenhuis aankomt. Ja, en over het ziekenhuis gesproken, ik ben natuurlijk nog steeds aan het werk en uh, daarom wat minder video's voor jullie, maar dat maakt uit. Of ja, mij maakt het niet uit, jullie uh, zitten er, liggen er misschien wakker van. Uh, sommigen hebben er geen begrip voor, maar heel veel mensen hebben er wel begrip voor. Um, en ja, dus uh, ja, wanneer ik tijd heb maak ik video's. Laten we het daarop houden. En nu heb ik er nu uh, nu maakt er eentje. Misschien doe ik vanavond met de surveillance zo weer zo'n een roleplay video maakt. Dat weet ik eigenlijk niet. Ik denk het niet, want uh, de server is een beetje een beetje KUT, als ik dat mag zeggen. En dat uh, ligt absoluut, ja, wel lichter aan. We kunnen niet aan de development noemen, want die doen echt een uiterste best. Echt zouden naar de development als ze het uh, ook uh, hier nu kijken en nu denken van oh, wat zit je nou op trash talk te praten over de server. Nee zeker niet, maar het is gewoon even, het is gewoon even kut. En uh, niet leuk om erop te spelen op dit moment. Uh, waarom ga je dan nog wel een avonds gamen? Okay, ja, omdat we natuurlijk wel een oplossing moeten vinden en die oplossing die vind je het beste. Of het probleem vind je als het beste als je met misschien wel 80 man uh, op zijn server zit. Um, en als er maar elke avond met 10 man komen, ja, dan heeft het ineens niemand last van lag of citybug. Maar als er dan meer mensen komen, ja, dan heb je veel meer auto's erin en dan heb je ineens citybug. Ja, daardoor wil je dus met zoveel mogelijk mensen gaan testen. Dus uh, Daar zijn we nu af en toe mee bezig. Er zit nu geloof ik weer een backup in de server. Um, in ieder geval conclusie, daar is wel op op te nemen. Maar de voertuigen die ik dan wil gebruiken en uh, eventuele scripts enzo, dat dan wel niet. So, ja, het is het is gewoon even afwachten, maar er komt wel een tijd. Ik heb echt geen zin om voor dit stoplicht, verkeerslicht, ook nog te wachten. So, we reden gewoon even door als een boefje. Twee om inmiddels al. Mijn collega staat aan de overkant klaar Dan moeten we de staren verdroppen. Zo. So. Aankomst. Unit. We a ik, ik weet niet meer of het tegen het ook deed. We gaan eens dus naar een schietpartij. That, ja, er staat blauw aan, maar ik zie niet waar. Als iemand neergeschoten de politie rijdt, dus goed eens mee. Eerst het blauwe en dat zal het wel zijn. En we hopen dat de politie in ieder geval meegaat of uh, al te plaatsen is. Schrein er eraf. te plaatsen is het ook veilig Net te zien wel ze staan een beetje te chillen oh. weliswaar op afstand maar eentje zit in de auto de ander staat al wat het lijkt niet eigenlijk een btgv ofzo niks te zien hier ja eenmaal schot in de rug kan nog wel eens je zult denken van ah joh valt mee maar het kan er wel eens een ernstige zijn. Het is rondom de ruggengraat. Uh, ik ben een beetje aan het kijken of ik mijn schotwonden zag. Het kan een gevaarlijke plek zijn. Zeker weliswaar. Ja, sowieso elke schotwond kan best gevaarlijk zijn. En even... Wat? Uh, why, heeft they... oké? Okay. Ja weet ik veel of die oké is. En dan... Krijg ik nou niks in beeld? Nee, ik krijg niks in beeld. Oké. Okay. Nou blijkbaar is het duidelijk. Eén schotwond meer niets. Misschien heeft hij wel een uh, hyperflamische shock ofzo joh. Wil je dan wel even weten natuurlijk. Nou waarom we nu de optie krijgen van uh... waar we... waarom we nu niet de optie krijgen wat we kunnen doen. Was er nu gewoon. Griekse hij nog leeft en, en nu stopt hij ook voorin, hoor. ik snap het niet. Het zal allemaal wel, we gaan in van geval haaien. Wat ik al zeg, het is best een gevaarlijke plek waar je een schotwond hebt. En nogmaals, elke schotwond kan gevaarlijk zijn. best wel een hele Duitse sirene jongen jongen jongen jongen wat een pannenkoek en uh, ja dat klopt ook het klinkt echt als een Duitse sirene maar dat is toch echt ja ik kan kunnen we het Nederlands noemen dat weet ik niet maar het wordt toch echt wel in Nederlands gebruikt op zowel deze ambulance, als de Audi, als de T6, niet elke T6, als die ambulance daar, als um, wat nog, waarschijnlijk nieuwe politie B-klasse's, die gaan ook deze sirene als het goed is krijgen. Um, dus ja, dat. We hebben je hebt meer, uh, je hebt meer ambulances uh, of meer voertuigen met die sirene dan je denkt, hoor. Nou, wij gaan uh, even een screenshotje maken. Maar daar uh, ga ik jullie niet meer lastig vallen. Ik ga jullie bedanken in ieder geval voor het kijken. Ik hoop dat jullie een leuke video vonden. Ik, uh, volgende keer een gaan met die ambulance die je daar net zag staan. Portarisje, ook van limbaland Noord. Maar als jij zegt van nee, absoluut niet. Ik wil een andere. Laat het zeker even weten in de comments. Ik zou zeggen tot de volgende. Doei.